Nee, werkdag zit erop. En ik ben ik ga even lekker buiten een rondje lopen. Het is mega bewolkt en ook best wel donker. Kijk. Best wel donkere wolken. Maar dat zag ik vanuit mijn kamer. En in mijn kamer staat er gewoon airco aan, Dus daar was het best wel fris. Dus ik neem een trui mee. Maar het is echt bloed. bloed heet, ik voelde het wel steeds gewoon als 30 graden. Het is gewoon letterlijk hetzelfde als je in Spanje loopt uh, in, de, in de zomer. En. Het is zeg maar aan het eind van de dag op Zo voelde het gewoon heerlijk warm. Dus die trui was echt niet nodig. Maar het gaat wel leuk bij de outfit. Dus ik heb een, kijk, een sportbroekje aan. Van hockey En gewoon een wit topje. En een groene mezen -trui. Dus ik ga nu eerst even lekker buiten rondje lopen. Want het is wat chill weer. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Ik wil misschien even sporten. Maar moet ik even kijken. Ik heb dan ook spierpijn. Ik moet even kijken of ik daar zin in heb. Uh, of dat ik het alleen bij het lopen hou. Ik loop bij het waar het regent. Dus ik ben niet terug aan het lopen. Maar ik was zelf de terug weg. Maar ik heb me het graag Want ik heb geen zin op mijn haar nog. En het waait ook. Gelukkig nu wat mee, maar het waait mijn haar niet op de kant op. Hoe dus wilde het zit. Maar ik ben nu terug gelopen En dan ga ik nu binnen. Goedemiddag, vandaag is het vrijdag en mijn werkdag zit al op. Ik ben alweer in mijn kamer. Um, ik heb een heb bijzonder werkdag. Dus vandaar dat ik nu ook pas film, gewoon gewerkt. <laughs> en verder heb ik vanavond ook geen plannen. Gewoon lekker chillen, bijkomen van de werkweek. En dan ga ik maandag alweer mijn laatste twee weken in. Oh mijn god. En vandaag is het trouwens niet mooi weer. Het is vandaag 15 graden, denk ik doe dat in één keer zo om kan slaan vergeleken met gisteren. Gisteren was het 31, vandaag is het 15. Het is nu 13 graden, maar het was op zo'n warm dag 16 graden. Maar gisteren 31, nu 13. sowieso hoe dat hier in één keer zo om kan slaan. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik loop al buiten. En ik ga namelijk nou naar een museum in DC. Ik wil namelijk heel graag naar Natural History Museum. Dat is eigenlijk de laatste waar ik nog maar van alle museums waar ik natuurlijk wilde, waar ik nog niet was geweest. Dus, en aangezien dit mijn soort van mijn laatste vrije weekend. Ja, dat ik je misschien ook even, maar volgende week heb ik Virginia Beach toernooi. Dus ben ik het hele weekend weg. En die weekend naar nou, de Stranander. En dan hebben we ook al een hele planning waar die niet op staat. Dus ik dacht, vandaag niks te doen. Ik ga lekker naar het museum. Ik heb ook expres niemand meegevraagd. Want eigenlijk merkte ik de vorige keer toen ik in de kerstvakantie naar museum was geweest dat het gewoon veel chiller is dan met iemand, omdat je gewoon letterlijk je eigen tempo kan aanhouden en niet hoeft te wachten of te haasten voor iemand anders dus daar ga ik nu naartoe en verder weet ik ook niet, ik wil vanavond nog even sporten even brood pakken denk ik omdat ik zie wel hoe leuk het museum is misschien ook nog eventjes naar American History daar heb ik nog niet alles gedaan en die zit ernaast. Misschien dat ik daar nog even naartoe ga als ik tijd over heb. Maar het is nu volgens mij elf uur. Dus ik heb genoeg tijd. En ik wil nog misschien heel eventjes naar Five below. Dat is een winkel. Waar ik al hier lange tijd naartoe wil. Maar ook niet naartoe komen. Dus misschien dat ik daar even langs ga de terugweg. Maar dat weet ik nog niet zeker. en het was echt mega druk binnen. Het was op zich wel een prima museum, maar wel, je merkt wel echt dat het best wel veel gericht wordt op kinderen. Maar ik heb even, ik denk anderhalf uur, anderhalf uur daar kant gelopen. Ik heb niet alle uh, exposities gedaan. Ik heb alleen de zee en uh, zoogdieren en ontsnavende mensen zeg maar, gedaan. Het was op zich wel interessant. nu loop ik even naar het White House Visitor Center. Want daar kun je dus ook naar binnen en daar ben ik nog niet geweest ook. Dus ik dacht, ga dat ook even doen. Dus daar loop ik nu naartoe. Ik loop weer buiten. En ik heb denk ik echt anderhalf uur daar weer gelopen. Het was echt best wel interessant. En het was gewoon een soort mini museum. Nou, mini. Het was nog best wel groot. Gewoon een museum over alles. In en over het Witte Huis en de president en zo. Dus ik vond het best wel leuk. En ik ga denk ik nu weer richting huis. Want het is best wel koud. En ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En... Nu ik hier zo rondlopen, dus heb ik wel van dat ik dus over twee en een halve week gewoon weer thuis ben en dat ik deze stad echt zo ga missen, want ik kom zo thuis in deze stad. Het is zo'n chille stad en ik weet het, ik voel me hier gewoon heel erg thuis. En ja, ik kan niet echt omschrijven waarom. Het is ook nooit zo heel druk, het is vandaag best wel drukker dan ik normaal gewend ben, maar het is zo'n relaxe stad, echt, echt een van mijn lievelingssteden om te wonen zo in deze omgeving kunnen worden, ja. en ik ga het hier echt mee bezig maar ik weet sowieso dat ik hier ooit nog wel terug ga komen want ja ik weet niet, het staat sowieso hoog op mijn lijstje om ooit nog terug te gaan maar het is zo mooi stad als, als jullie ooit twijfelen om te gaan, doen! Ik heb net gesport, ik ben nu klaar, ik loop weer terug naar mijn kamer en ben ik ben kapot um, ik ben bezig met pro pakken, dus daarom ga ik nu snel weer terug want het zit in de oven maar ik heb wel lekker gesport, ik ben echt kapot, maar ik heb vandaag niks gepland dus ik kan lekker chillen, niks doen en film kijken en dan lekker vroeg slapen Maandag. En ik ben alweer nou onderweg naar hockey. Uh, ik heb al werk te gaan opzitten. En het is weer heerlijk weer, zoals je ziet. De zon schijnt zo maar iets van 18 graden, maar het voelt wel warmer. Want ik heb natuurlijk alleen mijn t-shirtje aan. En het is gewoon heerlijk in de zon. Echt alleen de schaduw is het zeg maar nog een beetje vrees, maar in de zon is het heerlijk. Um, maar ik ben helemaal nog wel niet buiten geweest. Dus ik wist helemaal niet. Ja, het zag er natuurlijk wel gewoon zonnig uit. En dat ik wist dat 18 graden was. Maar het is echt lekker buiten. En ik heb dus nog. Ik ben nu onderweg naar hockey. Dan heb ik dus vanavond nog hockeytraining. Woensdag nog hockeytraining. En dan die maand vandaag één keer hokkietraining. Dan zit mijn hockey training erop. En dan heb ik dus nog wel wat wedstrijden. Zeg maar. Dus het aankomende weekend: Virginia Beach toernooi. Dat is het uh, NFHL, NF National Field Hockey Week. Uh, dus daar heb ik dan sowieso nog wedstrijden. En het, mijn laatste weekend heb ik ook nog een wedstrijd. Dus ik heb nog wel wedstrijden, meer wedstrijden dan trainingen. Maar nee, gek dat het dan... Uh, en dan ga ik daar dan weer lekker met mijn eigen team mee trainen. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Om daar weer lekker mee te gaan hockeyen. Maar ik ga het hier ook wel missen, want dit is ook wel echt een leuk team, deze meiden. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben weer onderweg naar mijn kantoor. Um, het wordt vandaag wel zo mooi weer, weer. Het wordt volgens mij van 15 graden. Dus dat is best prima. En ik heb vandaag een zakenlunch. Dus daar heb ik zin in. En weer gewoon de hele dag op kantoor en dan wil ik als het lukt nog even naar, naar de gym gaan. En dan heb ik om 7 uur afgesproken met een meisje uit mijn gebouw om samen te gaan eten. Dus ik moet even kijken of ik het met gym en 7 uur um, afgesproken te hebben. Maar ik ga het best dus doen. Ik hoop dat het lukt. Ik denk het wel op zich hoor, anders doe ik het iets korter. In ieder geval naar de gymkant. Maar ik ben dus nu bijna bij de metro. En dan ga ik weer naar werk. Mijn werktocht zit erop. En ik sta nu in de gym. Ik ben nu even aan het warm lopen. En dan ga ik even lekker sporten. Ik sta alweer in de kleedkamer. Dus mijn gymstasje zit erop. En best prima gewoon niet heel lang gedaan, want ik kreeg en wat van benen en ik heb zo'n zeven afgesproken met een meisje uit mijn gebouw zeg maar om nog een keer samen te gaan eten. Dus ik heb om zeven met haar afgesproken bij een station. Dus daar kan ik natuurlijk niet te laat voor zijn. Dus ik ga nu snel douchen en dan ga ik die kant op. Dus ja. Maar verder, oh ja vandaag had ik ook maar sommige meetings die ik heb, die zijn bi weekly. Dus dat betekent dat ik ze om de week heb. Um, Daarvan lag ik twee vandaag. En in beide is zeg er maar één was de grote meeting met het hele educatieprogramma. En daarin mentionde iemand ook van. Jongens, dit is de laatste meeting van Kim. Want ze gaat hier naar huis en kijkt ja, hier zit op. En toen ging ze allemaal klappen. En toen moest ik vertellen, moest ik, toen werd ik me gevraagd wat ik hierna ging doen. En um, Gingen ze zeggen hoe dankbaar ze voor me waren geweest? En gingen ze klappen. Volgens <laughs> mij werd ik een beetje rood of zo. Want ik weet niet. Als ik dan zeg maar niet verwacht dat ik zo op de spot zeg maar word gezet. word ik daar een beetje ongemakkelijk van. zo. Uh, dus ik had niet verwacht dat ze überhaupt. Nou, wel dat ze het wisten, maar dat ze het gingen benoemen. en dat ze dus. hoe dankbaar ze zijn. en hoe blij ze met me afgelopen tijd zijn geweest. en hoe goed ik mijn werk heb gedaan. Dus dat is allemaal heel leuk om te horen okay. natuurlijk. Maar het was zo, dus ging je klappen, dus ik weet niet hoe ik moet reageren, maar dat was wel echt super lief al, vind ik. Heel, al. En ook in een andere meeting, maar die was veel kleiner, maar deze was met het hele educatieprogramma en die andere was maar met vijf, zes, zes, waarvan drie van communicatie, waarvan ik er dus één ben, met z'n zes, waarvan twee dus van mijn communicatieteam zijn en drie dus niet, dus dat was veel kleiner. Maar... Nee, wel echt super lief dat ze uitspreken hoe dankbaar ze zijn en uh, hoe goed ik mijn werk heb gedaan afgelopen maanden Dus dat echt heel fijn. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop weer naar werk toe, Of even naar de metro. Um, en het wordt vandaag weer lekker warm, voor vandaag 28 graden of het goed is. Dus ik heb ook een jurkje aan. Ik heb mijn hockeyspeler mee, want ik heb vanavond weer hockeytraining. Het is mijn allerlaatste, ja, het is mijn allerlaatste woensdagtraining, want volgende week hebben we eigenlijk nog een woensdagtraining, maar dan komt CN, dus ga ik natuurlijk niet trainen. Uh, en dan heb ik alleen nog de maandagtraining als enige training over. Zo gek om te bedenken. Dus dit is mijn allerlaatste woensdagtraining. Oh mijn god! heel gek om te denken, maar ja, dus vanavond laat het training, woensdag en dan ja, en dan is het weekend Virginia Beach voor Het is alweer eind van de middag en ik ben weer onderweg naar hockey en ik heb mijn outfit aan, mijn meeste outfit, niet wedstrijd, maar gewoon trainingskleding. Um, en het is heerlijk warm, 28 graden, snap je het heet. Ik heb lekker buiten gewerkt. Ik weet niet of je het ziet aan mijn hoofd, maar ik heb een kleurtje een beetje. Je ziet en dan kijk je hier, maar dit was van vorige week al. Ik heb een kleintje op je armen van je t-shirt. Dus dat is wat minder. Maar ik ga nu snel naar hockey. En. Dan heb ik mijn laatste woensdag te dus. Het is. En werk was straks ook chill. Ik heb lekker uh, productief geweest. Lekker klassieke muziek opgezet, want ik was ochtend alleen. Dus heb ik heb lekker klassieke muziek geluisterd en ik dacht wat ik moest doen. En ja, ik dus ben lekker productief geweest. Dan hoef ik alleen nog morgen te werken, want vrijdag hebben we dus al uh, het hobby toernooi waar we naartoe gaan. We dus trekken in de ochtend en dan hebben we om één uur in onze eerste wedstrijd, dat is iets van vier, dus uur rijden. Als het mee zit. Ja, er zin in. Ik ben alweer bijna thuis van hoekie. Het uh, was prima training. laatste training voor Virginia Beats En ik um, loop nu meer richting huis. En het is nog prima weer. Want volgens mij zit het echt nog iets van boven de 25. Denk ik 6, 27 graden nog En het voel je ook wel. Het is natuurlijk weer. En uh, nu ik ga ik zo naar huis en dan ga ik even lekker douchen. En. Samen, denk ik. Oh nee, ik moet nog even de wassen, want ik moet nog wat wassen voordat ik uh, naar voor iets ga En daar, Dat moet nog droog dus ik moet dat eigenlijk al vanavond doen. Maar dit was de vlog van deze week. allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag of van deze week. En tot volgende week. Doeg.